Oh, die ogen van je. Oh, de suip je toch in. Oh, echt? Ja echt. Vind je ze zo mooi? Ja, echt. Nou wat lief. Nou, dat vind ik heel lief ja. van je, dank je. Jij hebt ook mooie ogen. Dank je Dankjewel. <laughs> Oeh. En vandaag heb ik een tweede date met.. Hey, hey. leuk je te zien. Marcus. Hem kon je zien in seizoen 3, waarin hij vertelde over zijn carrière als high-class escort.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 Een persoon die tegenbetaling, gezelschap en of seksuele handelingen verricht ten behoeve van een klant. Wie zijn je klanten? Het zijn meestal dames die wat meer te besteden hebben. Stellen en dan wil de heer kijken hè, of uh, oh, ja. doen met z'n twee doen we de vrouw. Och ja, ik. Ja, hij voelt zich echt op zijn gemak. Ik denk dat ze me zomaar... heel erg tot me aangetrokken. Ja, dat voel ik heel erg. Ja, maar ik voel me hier denk ik niet zo. Ik vind dat het te snel gaat. Te snel, ja. ja. Hou me niet langer in spanning. Ja, zeg me wat ik ga doen. Ja, welkom. Jij gaat vandaag ga uh, je op date. en Ik heb de briefing gehad. Het is een, een heer. Uh, zijn naam is Harry. Oh, wat een epische naam. Harry. Maar even, het ja. wordt dus een echte date. Het wordt een iemand. echte date, ja. Ik maar ga als gigolo update. Je gaat als gigolo op date. Harry is 63 jaar. Oh, dat vind ik wel oud. Wacht, daar moet ik even wennen. Oh, dat vind ik ook gelijk heel lullig <laughs> dat ik dit doe. Maar dan moet ik Geef op. me even een seconde, want ik moet even nu je van bijkomen. Oh, ja. Ik had zo gehoopt dat het misschien een jong iemand is, maar dat is ook helemaal niet erg. Ja, want ja. dit is dus wat er kan gebeuren op het moment dat je op een date gaat als Gigolo. Want dus je hebt geen idee wie het zal zijn. Uh, nu ja. heb je natuurlijk een naam en natuurlijk de leeftijd, die heb je dan ook meegekregen. En daar moet je dan op een gegeven moment een beetje op gaan instellen natuurlijk. Heeft hij doorgegeven wat hij wil? Ja, nou wat hij wil is... Een boyfriend-experience. Okay. Dus jullie gaan vandaag eerst gezellig bowlen. En na het bowlen oh gaan gosh. jullie met z'n tweetjes een hapje eten, zodat er nog een gesprekje kan zijn. Um, omdat het een boyfriend-experience is, zal er geen seks plaatsvinden. Ja. Hij wilde dus gewoon echt op date met jou. Hij is voor jou gegaan. Ja, oh, hij is en, echt voor mij gegaan. Ja. En, en het is natuurlijk voor jou spannend, maar voor <gasps> Harry zal het helemaal spannend zijn straks. Ja, en dat is misschien ook goed om te voelen, hè? Ja. Van, ik moet hem natuurlijk wel op zijn gemak stellen. Ja, kan je een beetje bowlen? Nee, niet. maar ik denk dat dus dat juist dat goed is, want dan kan Harry me misschien daar een oh, je beetje meenemen. Je... <laughs> Tot de stel, ik ben heel kwetsbaar op. Oh, ja, ja, ja. oh, Harry, ik ja, kan helemaal niet bolen. Kom ja. maar hoor, Jurgen. Ja, hier zo. Iets door, deze, iets door oh, de vrienden. Ja, oh, ja, wat amazing. Ja. Nou, zullen we dan beginnen met een beetje klaarmaken? Nou, even voorbereiden, ja. ja, ja. Over en bij Goed idee. Je. Ja, alles bij ja. Kijk, ik heb of gewoon zo'n zo rode truitje. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. of ik heb een blouseje. Dan gaan we voor het blouseje. Ja, ja, ja. Een ja. beetje ik... netjes. Dus dan denk ik dat we daarmee uh, zeker punten zullen scoren. Ja. Want Kan je eens vertellen wat gewoon een beetje de, de basic do's en don'ts zijn? Ja, nou, mijn advies is natuurlijk dat je gewoon op een hele leuke, spontane manier uh, contact probeert te maken met Harry. Ja. En daarnaast is het gewoon heel erg belangrijk dat, um, dat je het gewoon heel. Dat je het vooral niet benadert alsof het een zakelijke transactie is of een zakelijk iets. En wat ik ook mee kan geven, want dat is dus het mooie. Het is een boyfriend-experience, Het zal geen seks zijn. Maar als ik met een dame een date heb en zij gaat op een gegeven moment uh, uh, aanraking zoeken... ...dan is dat voor mij een bevestiging van nou, ze is klaar voor de volgende stap. dat... En het voelt goed, hè? ze is enthousiast, dus ze is nu toenadering aan het zoeken. Nee, want ik denk dus dat ik dat moment, dus de eerste keer dat Harry dan bijvoorbeeld mijn hand gaat pakken mm -hmm, of mm -hmm, mm -hmm. toenadering zoekt, mm -hmm. dat ik dat een gek moment vind. Mm -hmm. Want dan, uh, nou ja, vindt er misschien geen consent vanuit mij plaats. Yeah. Als Harry ineens na vijf minuten bedenkt, ik wil wel even met je knuffelen, dan, ja, dan, ja. Uh, dan moet ik, toch? Nee, exact. exact maar kan bijvoorbeeld zeggen van, nou Harry, uh, we hebben nog niet gegeten. <laughs> het, gaat, gaat, het gaat een beetje snel. We zullen nog een beetje opwarmen voordat we... Maar een beetje op een manier moet je dat dan brengen. Ja, we weten niet hoe gretig Harry is. Nee, ik heb nee. geen idee hoe gretig Harry is. Ik kan me er maar beter op instellen dat hij gretig is. Ja, ja, ja, ja. Misschien begint hij jouw kusjes te geven in je nek. En je zegt, ja. ja... dat vind ja, ik wel je echt open. spannend, hoor. Want dan wil ik hem echt niet teleurstellen. Ja. Maar ik, ik ga hem niet kusjes teruggeven. Ja. oké. Okay. Ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Nou, gaan we dat doen? Ja, we gaan de auto in. Gezellig. Tadaa! Zo, kijk eens. Hij is ja, niet dat... voor jou. Nee, helaas. Ik ben er klaar voor maar ja. Heb je nog een paar laatste tips? Een paar laatste tips. Nou, laat het over je heen komen. Uh, rustig aan, blijf ademen. Ik moet gewoon denken: van, ik ga gewoon iets heel leuks doen met een hele goede vriend. In een zekere zin Toch? wel, Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan net een stukje meer in verband met de boyfriend experience, maar een beetje ja. in die zin. <laughs> ja. Dat hij dan morgen wakker wordt, dat hij denkt, dat was zo'n leuke jongen, ja. ah, ik krijg hem maar niet uit mijn hoofd. Dat is eigenlijk een beetje hetgene wat je wil uh, ja. hebben. En dan heb je er zelf ook heel veel plezier in. Ja. Oké, okay, en jij zit straks in een andere ruimte, zit je mee te kijken, hè? Mee dus dat kijken. is ook een goed gevoel voor mij. Ja, ja, ja, ja. Ik ga mee ja. kijken, ja. Ga ik me klaarmaken? Ja, oh, ja. ja. leuk. <laughs> Nou, ik zit hier in de ruimte naast de bodembaan. En het mooie is dat ik kan meekijken op een scherm naar de date. Ze dus ik kan alles zien, alles horen en alles volgen. Nou, de eerste ontmoeting, dat betekent alles. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe Jure dit gaat aanpakken. Wordt het een kus, een knuffel of wordt het een zoen? Ik ben benieuwd. Oh nee, dat is hem niet. Oh, er is iemand uit van achter de bar. Pfft. Oh my God! Oh, daar is hij. Harry. Oh, dit is wel heel erg spannend. Oh. <lacht> Hallo. Hey. Nou, we hebben de hele baan voor onszelf. Kijk. Hallo. Oh, mooi. Ik ben hey. Jurre. Harry. Goedendag hoe gaat het? ja goed goed ja goed ja. nou finally we meet. nou ik vind uh, ik heb er zin in dus ja ja kijk eens ik heb een kleinigheidje voor je Albert ah, lief ah, een bloemetje dank je wel oh, dat leuk daar had ik niet gerekend ja? ja echt. vind je het wat? ja geweldig ja, ja? echt heel mooi dank je wel of zal ik even vragen of ze iets van het vijf... Nou, dat scoort die punten mee hè? dat scoort er wel punten mee, dat punten mee. Dat doet heel leuk dus, dit zover zijn ja. Ja. ga ik even en wil je wat te drinken ja lekker nou ja. top kan jij even lekker je schoenen ja. aandoen ja het is goed Hoe is Ja, goed. Goed? Heb je een fijne dag gehad? Ja. Ja? Kijk, ik heb onze naam al ingevuld. Oh, wat gaaf. <laughs> ah, mijn prins. Oh, leuk. <laughs> Harry mijn prins, want dat ben je vandaag, hè? Nou, ja, dat en? vind ik hartstikke leuk, man. Ja? En waarom dacht je eigenlijk van, leuk, ik, ik heb hier zin in? Nou, weet je, ik zit al, uh, al een paar maanden thuis. En uh, ik heb geen familie. Hmm. Dus uh, ja, je ziet maar te zitten thuis en uh, ben jij zo nerveus? Nou, ik vind het wel spannend, ja. Dit is mijn eerste keer. Oh. Maar ik ben heel erg opgelucht. Ja, volgens ja, mij? echt mee? heel erg, ja. Nou, Want dat je, je ziet er in ieder geval echt super lief en ook knap, vind ik, Ah, oh, dank je wel. Ja. Dank je wel. Nou, dat doet hij heel goed dit. En dat is natuurlijk ook niet erg, hè, dat hij hè, met zo'n eerste date, vooral voor hem, een beetje nerveus is, maar dan daarna dat hij meteen goed praat, dat hij aangeeft... Nou ja, dat hij een leuke, knappe verschijning voor zich heeft en dat hij daar dus heel erg blij mee is. Dat zal uh, Harry ook wel heel leuk vinden om te horen. Oeh. Oh, net niet. Ging er net langs. Oh, Kijk, oh, bijna een strike. Jij kon het niet, zei <laughs> nee, ik dacht dat ik er niet zo goed in was, maar dit, uh, dit gaat wel goed. Goed uitzicht heb ik gezegd. Ja, vind je ja, dat? wat? Als je, als je zo, uh, zo bukt, ja, vind het wel een goed Als uit, ik dit zo doe. Ja, ja? Uh, ja, echt heel goed. Ja. <laughs> Gelukkig. Ja, die harry heeft er wel zin in. Het is wel leuk om te zien hoe Harry direct gewoon eigenlijk al een beetje lichaamscontact zoekt. Maar het is ook leuk om te zien dat Jurre daar toch een heel klein beetje ongemakkelijk bij was. Maar goed, we gaan het uh, zien. Kijken hoe dat zichzelf gaat verder uitpakken. Uh, ik ben ook blij met het uh, resultaat. Ja? ja. <laughs> Oké, okay. dus. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Oh, zo. Nou, dit ging goed toch? Nou, ik geef het op. Nu is aan ja, jou de beurt. Ik geef het op, <laughs> hoor. Niks. Nu is, nu is aan jou echt. de beurt. Wat? Zo zo. zo, samen, zo. Ja? Zullen we het samen doen? We're ja, oké. Okay, we ja. gaan het samen doen, ja. Ik kom jou wel even, uh, ja? kom jou wel even ja, helpen hierbij. Even helpen hier ja. Ga maar een beetje door je benen. Ga ik zo achter je staan. Mm. Voelt dit goed? Ah. Ja? Blijf even zo staan. Heel <laughs> okay, erg goed. goed. Ja. En ah. drie. Moet ik nou loslaten? straks. Oh ja. Eén, hierna loslaten. Oh, Oké. Okay. Oh nee. Hallo. Ja, ik heb het nog heel erg geprobeerd. Dat is toch... Ja? Ja, dit was hem net niet hè? Mijn. Nee. Oh, die ogen van je. Oh, de suip je toch in? Oh echt? Ja echt. Vind je ze zo mooi? Ja echt. Nou wat lief. Nou vind ik heel ja, lief ja. van je, dank je. Jij hebt ook mooie ogen. Dank je wel. Oeh. Oeh. Oeh. Right. nou, ik ben aan de beurt. Ja, toch? En een kusje. Oké. Okay. Op de lippen. Het enige wat ik er niet heb verteld, is dat Harry een acteur is. En het leuke is wel dat uh, Harry voelt zich heel comfortabel En uh, Jurre heeft er een heel klein beetje moeite mee. Dus ik ben super benieuwd hoe hij er straks mee om zal gaan. Uh, Meedoen dat je een beetje aan hem kan zien dat het een beetje te snel gaat voor hem. En uh, ja. Zo moest het niet, hè? Ik zat er net de, zo lekker in. De borst staat eronder. Uh, nee, ik heb helemaal niks eigenlijk hieronder. Ja. Lekker. is niks ja? eronder. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon helemaal, mm. uh, helemaal kaal. Lekker. Ja. <lacht> oh, ik nou. moet eigenlijk wel even plassen. Kan ik dat ondertussen even doen? Ja, zal ik keurig op je wachten. Vind je het wel, ja. wel gezellig Ja, want dan hè? kan ik wel even naar je worp kijken. Ja, nee, is goed. goed. Kan Kay. je nog even voordoen hoe het moet. Ja. Oké, okay, ik ben zo terug. Ja, is goed schat. Zo hoe is het hoe is het hoe is het hoe is het hoe is het nou, ik vind wel dat hij heel snel gaat ja hè? ja maar ook omdat hij kuste me ook ineens op mijn mond ja dat zag ik en uh, ik dacht dat we daar dan even een gesprek over zouden hebben ja en hij, hij bedoelt het natuurlijk super lief mm -hmm, en, mm -hmm. maar ik oh, ja ik ja, hij voelt zich echt op zijn gemak ik denk dus heel hard... erg tot me aangetrokken ja dat voel ik heel erg ja. Ja, ik voel me hier denk ik niet zo... Ik vind dat het te snel gaat. Te snel, ja. ja. Ik schrik wel van mezelf mm -hmm. dat dit nu al zoveel met me doet. Ja, ja. Maar je deelt ook werkelijk echt iets van jezelf met, met zo'n date ja. op het moment van... Het voelt heel echt. ja dat ook, maakt me bang, denk ja. ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar aan de ene kant ja. kan ik een begrip, laten, een begrip voor je laten hebben. Dat je zegt, van nou, even een stapje terug. Het is voor mij de eerste keer. Maar dat je dan wel aan de andere kant laat zien. Dat je het echt naar je zin hebt met hem. En dat je het een hele lieve, leuke man. vindt. Ja, want dat vind ik ook echt. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ga ik doen. Oh. met jou ben ik me je niet dat, dat het zo spannend ja. zou zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja oké, okay, daar gaan we. Yes. Daar ben ik weer. Nou, oh. dat duurde lang. Ik dacht dat je er vandoor was gegaan. Ja, ik was even naar het toilet. Ja. Ja. ja, dat moet ook gebeuren. Ja, toch? Ja. Ik zat alleen net wel een beetje op het toilet te denken dat ik het fysieke contact toch wel spannend vind soms. Ja? Ja. Nee, is het toch goed? Dus vind je dat van soms, ik had een beetje het gevoel dat we al best wel snel gingen. En, dan, uh, en ik, ik voel van jou dat alles met zoveel liefde is en juist met goedheid. Maar ik zat net wel te denken van jeetje, zo intiem ben ik soms met mijn eigen vriendjes nooit uh, geweest. Dus vind je het oké okay om daarin een Ja, te te Natuurlijk, het is prima. Ik ben blij ja? dat je het aangeeft. Ja. Ik kan beter even meteen aangeven. Nou, dan, dat is lief. Uh, ja? Nee, is goed joh. Oké, okay. nou dat is lief. Nou, je kon heel goed zien op het moment dat Jurre zijn grens aangaf. Eén, dat Jurre dus, nou ja, die heeft dat net verteld, dus die moet dan eventjes bij zichzelf ook nagaan van oké, okay, dit is nu gebeurd. Wat heeft dat dus voor impact op de rest van de date? En je kon ook zien dat Harry dat even moest verwerken, mede omdat het geen afwijzing is. Maar het is toch wel een soort van, ik wil dat je jezelf een heel klein beetje remt en dan kunnen we vanaf daar kunnen we het weer oppakken. Nee, nee, het is goed. Nou, ben ik ben zo blij dat je, dat je het aangeeft. Maar ja, dat is lief van je. Ik blijf toch wel naar het uitzicht kijken hoor. Natuurlijk! Ja, ja, ik ben er nou toch? Ja, hè? Ja. Je moet ook een beetje hard to get spelen, hè, Harry? Je hebt wel de mag je naar kijken en uh, mag niet aankomen. Dat is toch eigenlijk leuker? Nou, oké. Mis! Oh, draak. Ik kan het. Hats. Zo. Ah. <laughs> nou, je kan heel goed zien dat. Jurre en Harry beide weer een beetje ontspannen zijn. Uh, er zijn wat ballen gegooid en je kan zien dat Harry weer een beetje toenadering zoekt, maar wel met een stapje terug en ook mede hoe Jurre dat dan weer onder ontvangst neemt en dat hij het eigenlijk goedkeurt. Van zo is het oké. Okay. Dus dit is wel heel fijn om te zien. En nu is het dan nu klaar of mag ik dat nog een keer? Nee, dit was hem. Ja, sorry Harry, dan heb ik gewonnen. God, nou gefeliciteerd. Dank je wel. Sorry. <laughs> gefeliciteerd. Dank je wel. Nee, sorry. Nee, daar hoef je toch geen sorry ja, voor te zeggen. Ga ik even nee, ja, dat snap ik. Oké, okay, laten we lekker een hapje eten. Ah, heerlijk. Proost. Proost. Op onze date. Ja, ja. Ik vind het leuk. Ja. Nou, gelukkig. Dus je eerste date, uh, wat je nu doet, dat valt wel mee, zo. Het valt mee. Ja. ja, ik vond het aan het begin dus even spannend, maar ik was wel heel blij met hoe je reageerde op. Dat, dat ik zo even had, had aangegeven van uh, waar ik me goed bij voelde. Stel dat we dan een tweede date hadden gehad, had het er dan misschien wel ingezeten? Namelijk. Had je het dan gewild voor ja, mij? Ja, zeker weten. Oh ja? ja? Oh, nou dat vind ik wel een compliment. Ja, zeker weten. Nou, de date komt bijna tot een eind. Dus ik ga er even gezellig heen, mede om Jure uit zijn leider te verlossen. En juist gewoon lekker knuffelen, en in bed liggen, en zoenen. En even daarom? Ja. Ja. Hallo. Kijk eens. Hallo. Kijk eens. Hallo. Heel erg bedankt. Ja. Ja. Kijk eens. Hoe Gaat het... Het goed of niet? Ja, het? zeker. Hoe hebben jullie het gehad? Ja? ja. Erg leuk. Ja. ja. Leuk gehad. Ja, het was een, uh, een hele fijne date uh, denk ik. Zeer Toch? bijzonder. Ik heb alles ja. meegekregen natuurlijk. Want een het scherpje meekijkt. Ah, ja. Dus dat was heel erg top. Ja. En dan wil ik je wat mededelen. Juris, wat hij niet wist, is dat Harry een acteur is. Sorry. Ben je dat echt, Harry? Sorry. Ben ik zo eerlijk geweest? Ben je echt een acteur? Sorry. Oh nee, dat meen je niet. Wat heb je het goed gedaan? Nee. Ah. Dat meen je niet. Ben je wel gay? He? Ben je wel gay? Ja, dat wel. Oh. Dat wel. Dat wel. Maar en hoe heb ik het gedaan dan? Hij ja, je hebt het wel heel goed gedaan. Ja, Harry, wat vond jij ervan? Echt, zo geweldig. Ik had in het begin zo een medelijn met hem. Oh. Hij was zo nerveus en zo, maar zo lief en zo meegaand. Hij liet zoveel toe. Maar is, was dit wel dus een realistische situatie? Ja, dat was wel een realistische situatie. Want je wilde situatie. hem even testen ja, dus hiermee. het was natuurlijk een test met de aanraking. Maar het was wel heel bijzonder om te zien hoe jullie met z'n tweeën uiteindelijk tijdens het gesprek zo naar elkaar deden openen. Dat was heel mooi om te zien. Ja, ja. Oh mijn god, ik ga stuk hierom. <laughs> ik zit gewoon in een kent in mijn eigen programma. Ik heb echt geen seconde gedacht dat dit nep was. Ik ben wel echt helemaal gesloopt. Ik moet even bijkomen hiervan. Maar ik vond het echt een ervaring. Bedankt voor deze ervaring. Het voelde als heel echt. En ik zou dit werk echt nooit kunnen doen. Niet. Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een paar keer geroepen. Best wel een natuurtalent. Gewoon de manier hoe je dat aanpakt, erin gaat, de vragen die je stelt... en daarnaast hoe je jezelf opent naar iemand. Dat is, dan, dat is wel heel netjes hoor, want je hield het heel dicht bij jezelf. Ja. ja, maar ik was wel echt de hele tijd heel bang voor wat er komen ging. Mag ik dan nu naar bed? Want ik ben helemaal kapot. <lacht> <lacht> Oké. Okay. De date zit erop. Maar <lacht> ja, ik ga gewoon stuk om hoe erg ik in paniek was. Maar uh, ik ben wel heel blij dat ik er nu achter ben dat dit dus wel echt degelijk heel snel ging. Want ik dacht gewoon de hele tijd, ben ik nou gek of gaat dit echt heel snel? En ik zat zo in strijd de hele tijd met dat ik dacht van, dit is nu mijn werk, ik moet dit gewoon kunnen doen. Ik moet Harry een fijne avond, dat ik gewoon compleet over mezelf heen ging. Omdat ik gewoon niet kon doen wat ik graag wilde en dat was niet knuffelen. Uh, maar het was een hele ervaring. Het was ook echt perfect om het op deze manier denk ik zo te ervaren. En uh, Marcus, mij niet bellen. Oh trouwens, als je meer wilt. Je wilt bijvoorbeeld de eerste date zien of alle andere tweede dates. Kijk dan even hiernaast. Like de video, abonneer even en druk op het belletje als je gewoon echt nooit iets wil missen.